Daar mag ik weg! Een stekje krijg je voor de hangen? Het was net ja. daar. Het staat met mij in verbinding. Wat gebeurt er als de dijk brengt hier? Wat gebeurt er dan? Dan loopt het water tot hier. Dan zit je alleen op zolder er ook. Nee Heb je zin dat het moet doen? Ja. Er nog meer midden. Ja, oh, okay. Ja, de vragen zijn wel goed. Ja. ik Oh, sorry. Waarom die die op heeft? Omdat hij een mooie foto maken? Ja, we Laten lachen allemaal de werken. Hebben we meteen een foto? Wat voor haar eentje? Ik denk dat ik van vind ik wel leuk. Ja, en zij zeggen, mag ik op een prikboet? Ja, kijk eens. Dankjewel. Ja, je ziet nog niks hè? je moet wachten. Mama! Nee. Mama! Ja. is